Nou, als allereerst wil ik zeggen... Heel erg bedankt voor het abonneren op mijn YouTube kanaal... ...de afgelopen tijd, afgelopen jaren... ...want ik heb er bijna 500! <laughs> en ik ben zo blij! Dus het is echt een mijlpaal. Dus heel erg bedankt daarvoor. Nou, laten we snel doorgaan met waar de video vandaag over gaat. Ik ga je namelijk vandaag 10 beauty tips meegeven... ...die je leven echt gaan veranderen. Die mijn leven heel erg hebben veranderd. Die mijn beauty ritueel... Echt veel makkelijker maakt elke dag. Dus eh, nou, ik hoop dat ze je ook zullen helpen. En Laten we maar van start gaan met de eerste tip. Nou de eerste tip. Is uh, babypoeder, talkpoeder van Zwitserland. Echt een van mijn meest favoriete producten. Je kunt het voor heel veel dingen gebruiken. Je kunt het als droogpoeder gebruiken voor je haar als je haar heel erg vet is. Maar je kunt het ook als losse poeder gebruiken om je make-up te fixeren. Dus nadat je je foundation en dergelijke hebt aangebracht, dan kun je daarna afpoederen met talkpoeder. Krijg je een hele mooie matte finish eroverheen. Blijft je make-up extra goed zitten. En zo'n flesje, ja, zo'n busje talkpoeder kost echt niks. Het ruikt heerlijk en het is gewoon ontzettend makkelijk in gebruik. Je hebt er eigenlijk alleen zo'n ander sponsje voor nodig. Zo van die zachte sponsjes waar je het dan goed mee kunt afpoederen. Je kunt ook een kwast pakken, maar ik vind het lekker om het gewoon zo erop te poederen. En dat werkt zo makkelijk en fijn. En ja, ik ben echt een groot fan van talpoeder. De tweede tip gaat over blush. Want uh, soms heb je echt een fantastische kleur blush. En uh, ik ben eigenlijk ook een groot fan van roze oogschaduw. Ik vind roze oogschaduwen heel erg mooi. Er bestaan niet heel veel roze oogschaduwen. Dus je hebt meer nude tinten en zo. Maar um, als je gewoon een hele mooie blush hebt. Zoals bijvoorbeeld deze van Max Factor. Die is zo machtig mooi. Er zit een beetje goud in en roze. Oh, wat is deze mooi. Dat is de Creme Puff Blush 5 Lovely Pink van Max Factor. Een blush kun je ook heel goed gebruiken als oogschaduw. Ik vind het heel erg gaaf als je een dikke eyeliner hebt. En dan roze oogschaduw. Dat kan er gewoon heel erg uitknallen. Geef je een hele frisse blik. En uh, pak er gewoon een blush voor. Want het werkt ook gewoon fantastisch goed. En ook andersom. Soms heb je een hele mooie roze, roze oogschaduw. En um, die kun je dan ook als blush gebruiken. Dus probeer het gewoon een beetje uit. Ik weet wel dat oogschaduws zijn natuurlijk in de hele kleine vakjes altijd. Dus je moet een beetje... ...priegelen met je blush Maar uh, ja, weet je, het kan gewoon. En soms heb je gewoon hele mooie kleuren ertussen zitten. Dus kun je ze lekker uitwisselen. Gaat gewoon prima. En het effect kan zo mooi zijn. Als je net de juiste kleur hebt die perfect is voor je ogen... ...of juist perfect voor je blush. Nou ja. Gewoon uitwisselen dus. De derde tip die ik voor je heb is hoe kies je de juiste kleur foundation. Dit kan zo moeilijk zijn als je bij de drooggesterij staat en je denkt oeh moet ik nou die kleur of die kleur. Ik moet zeggen ik heb ook heel veel verschillende soorten kleuren foundation. Ik heb een hele lichte voor in de winter van Catrice. Even skin tone beautifying foundation. Ik heb een youth liberator van Yves Saint Laurent. En die is juist wat donkerder. Die gebruik ik vaak in de zomer. En ik heb een beetje een tussenkleur. Die heb ik onlangs ontdekt. Uh, dus Dream Dream in Liquid van Maybelline. Maar hoe kies je nou de juiste kleur? Nou, het beste is om het uit te proberen op je hals. Je hals is namelijk super blank. En je um, gezicht heeft altijd een beetje kleur door de zon. Maar op je hals komt helemaal geen zon. En dat is echt de perfecte, ja, perfecte manier om je foundation uit te kiezen. Want je wilt niet te licht, je wilt niet te donker. Het kan allebei zo verkeerd zijn. Dus als je hem op je hals test... En daar versmelt hij gewoon met je de kleur van je hals, dan is het gewoon perfect. En zoals je dus ziet, deze zie je helemaal niet dat ik hem aanbreng. Dit is gewoon echt de perfecte kleur. Deze kleur is overigens... Even kijken, welke kleur heb ik hiervan gekozen? De nummer 10, de Ivory. Was één tintje donkerder dan de allerlichtste, geloof ik. En hij is trouwens heel erg fijn, deze van Maybelline. Maar dat er dan. De vierde tip die ik voor je heb, is als je heel erg last hebt van droge lippen. Vooral in de winter kun je daar last van hebben. Ik heb ook wel eens als ik iets minder lekker in mijn vel zit, dan heb ik sneller last van droge lippen. Wat je dan kunt gebruiken als labellen en zo niet helpt. Meestal werkt het ook niet heel erg goed, want je krijgt alleen maar zin om meer labellen op te smeren. Gebruik dan oogcreme. Ik heb bijvoorbeeld de uh, Parati Anti-Wrinkle Eye Cream. Niet dat ik echt anti crème nodig heb, maar het is wel een hele fijne oogcreme. Dus het is meer een beetje preventief gebruik. maar uh, ik deze op mijn lippen smeer, het wordt zo snel opgenomen en mijn li lippen knappen er dan gewoon heel erg snel van op. Als ik het dan s'avonds voor het slapen gaan opsmeer, de volgende dag voelen ze echt weer veel fijner aan. Dus oogcreme als lippencreme, dat is echt fantastisch. <lacht> uh, de vijfde tip die ik voor je heb, gaat over maskergebruik. Maskergebruik voor je haar. Wist je namelijk dat droog haar veel beter maskers oppakt? Het werkt veel effectiever als je masker aanbrengt op droog haar. Het wordt gewoon veel sneller Opgenomen in je haar. En als je bijvoorbeeld een volumemasker hebt. En je brengt het gewoon aan in droog haar. En je gaat op je kop en je masseert het goed in. In al je haar. En je feunt het daarna. Dan heb je echt zoveel volume. Dat werkt heel erg fijn. Ik heb het ook wel een lange tijd gedaan. Met dat ik heel erg last had van veel klitten en dergelijke. Ook door het blonderen natuurlijk. En als ik dan na het douchen zeg maar. Een nat haar. De um, softening het Softening masker van Goldwell. Volgens mij verkopen ze dat nu eens, niet eens meer nu, want ze hebben die lijnen helemaal veranderd. Echt jammer. Um, als ik het daarna gewoon liet inwerken en daarna mijn haar feunde dat het weer droog werd, dan was het zoveel makkelijker doorkambaar en glansde het de hele dag. Zonder dat het daarbij vet aanvoelde. Want ik gebruikte maar een hele kleine hoeveelheid. Maar masker aanbrengen en gewoon niet uitvoelen, dat is zo lekker voor je haar. Gewoon lekker inlaten. Niet uitvoelen, Zonde. De zesde tip die ik voor je heb, is als als je foundation wil gebruiken... Maar niet dat het een te geplamuurd effect heeft. Dan kun je heel goed gewoon je foundation mixen met dagcreme. Ik doe het heel vaak als ik niet te gemake gemake-upd wil overkomen. Of als ik ook toch een klein beetje kleur wil, omdat ik een beetje pips uitzie. Dan mix ik gewoon mijn dagcrème half om half met de foundation. En dan heb je toch dat net dat beetje kleur, maar ook verzorging. En dat voelt gewoon heel erg prettig aan. En je hebt niet het gevoel dat je er echt met zo'n, ja, bleek gezicht Dat je niet met zo'n bleek gezicht rondloopt. Eigenlijk is het een beetje vergelijkbaar met een BB cream. Ik vind BB creams niet echt heel erg fijn. Ja, je moet ervan houden. Maar je kunt, dit lijkt dus een beetje op een BB cream. Want het is verzorgend en het geeft een kleurtje aan je huid. De zevende tip is als je een heel fijne mascara hebt. En op een gegeven moment worden ze heel erg droog. En je wil eigenlijk geen nieuwe kopen. Want je hebt het geld niet of je hebt de zin niet. En dan kun je je mascara aanlengen met één druppeltje water. Echt echt klein klein druppeltje. En um, daarna mix je het goed in het omhulsel met je borsteltje in het flesje. En dan de volgende dag is het gewoon weer klaar voor gebruik. Van deze mag je niet te lang gebruiken. Want er komen natuurlijk ook bacteriën in en dergelijke. En moet je nooit langer gebruiken dan drie maanden. Daarna is het wel tijd voor een nieuwe in verband met die bacterievorming binnenin. <laughs> dus ook als je in één keer last hebt van... Um, Oogontsteking of wat dan ook. De achtste tip heeft met baking soda te maken en baking soda heb ik uh, een video over gemaakt om je tanden mee te bleken. En baking soda is eigenlijk multifunctioneel. Want je kunt het ook nog gewoon een hele hoop andere dingen gebruiken. Maar ik vind het heel erg fijn om mijn uh, gezicht ermee te scrubben. Het heeft namelijk een hele fijne korrel. Niet de grove korrel. En je kunt het makkelijk mengen met water of met een douchegel. En het scrubt gewoon heel fijn. En je huid voelt daarna super zacht aan. En het kost zo weinig. Het is de goedkoopste scrub ooit. Want zo'n pakje. Kost 1,50 euro. Het is super cheap en zo fijn voor je huid. Ik uh, vind het echt super makkelijk en fijn. We kennen allemaal wel eens dat je een hele mooie kleur lipstick hebt. Maar dat je het heel erg moeilijk vindt. Om je lippen netjes te stiften. Zonder dat je er te veel buiten gaat. Of zonder dat je er echt een kleederboel van maakt. Dat je weer opnieuw moet beginnen. Wat ik dan altijd doe. Is dat ik eerst lippotlood aanbreng. En dat ik daarmee mijn lippen mee omlijn. En ook inkleur. Want dan blijft de lippenstift ook nog beter zitten. Maar als ik ze zeg mee eerst omlijn. Heb ik het gevoel dat ik beter binnen de lijntjes kan blijven. Echt een beetje stom. Maar het is zoveel makkelijker om daarna je lippen netjes te stiften. Dus eerst lippotlood aanbrengen. Dat maakt het gewoon heel erg makkelijk om netter je lippenstift aan te brengen. En dan de laatste tip en de tiende tip die ik voor je heb. Is als je snel last hebt van pluizig haar. Vooral als je stijl haar hebt en je hebt gefietst en het is helemaal pluizig bovenop. Wat kun je dan het beste doen? Nou dat is een hele makkelijke tip. Haarlak heb je nodig. Wat je doet is als je je haar helemaal hebt gekant en het is stijl. Dat je dan over de bovenkant dat je gewoon haarlak aanbrengt en nog lichtjes er overheen borstelt ook. En dan nog een laagje haarlak. En dan weer een beetje borstelen. En als je dan gaat fietsen, dan uh, plaist je haar echt veel minder. Het is een hele makkelijke tip zo toe te passen. En ik denk dat iedereen wel een beetje haarlak heeft. Ik heb toevallig deze van Wella. Bevalt goed. Ik heb er niet zoveel op aan te merken. Maar ik vind die van L'Oreal. Van El Nett. Vind ik al net iets lekkerder ruiken. Maar ja, dat is heel persoonlijk. Maar hij werkt gewoon goed dus. <laughs> Nou, dit waren eigenlijk alle tips die ik voor je had voor vandaag. Alle tiende tips. Ik hoop dat ze je ook zullen gaan helpen. Net zoals dat ze mij elke dag helpen. Mocht je nog andere tips hebben. Of een aanvulling. Of vragen. Of suggesties over deze video. Laat het me dan weten. Want dat vind ik ontzettend leuk. Alle suggesties en tips zijn welkom. En nou, heel erg bedankt voor het kijken van deze video. En abonneer even als je dat nog niet hebt gedaan. Want dan kom ik lekker naar de, dan kom ik, want dan bereik ik dadelijk de 500. En dat maakt me super blij. Wellicht dat ik een soort actie ofzo voor jullie moet doen. Dat zou wel leuk zijn. Um, anyway, um, duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En ik zou zeggen fijne avond en tot de volgende keer. Doeg!